Geofysica. Geo en fysica. Geo, dat moet iets met de aarde te maken hebben. En fysica, wat is dat? Natuurkunde kan je ook zeggen. Wel, het is alles wat we weten over hoe de wereld rondom ons heen is opgebouwd. Wat haar natuur is. Een fysicus die kijkt naar de wereld alsof het een enorm huis is. Opgebouwd uit blokken. Zoiets bijvoorbeeld. Hij probeert te weten te komen welke kleur die blokken hebben, welke vorm, hoe ze aan elkaar vastzitten en hoe dat alles ervoor zorgt dat het niet in elkaar stort. Zo hebben de fysici gevonden dat onze wereld is opgebouwd uit superkleine deeltjes, die we atomen noemen. Ze kijken naar de eigenschappen van die deeltjes en hoe ze samenwerken om de wereld te vormen die wij kennen. De lucht, je huis, je computer, jezelf. Overal zit fysica in. Maar, wat is geofysica dan? Ik denk dat geofysica uh, gewoon uh, geo geometrie is. Ik denk dat geofysica alles te maken heeft met de natuur. Ik denk dat geofysica iets wetenschappelijks is dat meer uitleg geeft over de eigenschappen van de aarde. Ik denk dat geofysica iets meer informatie is over de wereld, bijvoorbeeld dat de wereld een magneet is en dat daar in het midden een bol magma in zit. Ik vind Geofysica cool, omdat je meer over onze aarde kunt leren en dat ik je meer belangrijke. Ik vind Geofysica heel interessant en nu komt je leert meer over de aarde.